Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over de schildklier en de schildklierhormonen. Aan het eind van deze video weet jij wat de functie is van onze schildklier en de schildklierhormonen en kan jij de symptomen van een hyperthyreoïdie en een hypothyreoïdie beredeneren. De schildklier, ook wel het thyroïd genoemd, is een hormoonklier die net voor de tragia zit, net onder de larynx. Hij ziet eruit als een klein vlindertje met twee kwabben en in het midden een verbinding die we de ismus noemen. De functie van de schildklier is het produceren van drie hormonen, de twee schildklierhormonen T3 en T4, en calcitonine. Als we inzoomen op de cellen van de schildklier dan zien we dit. Vierkante cellen die in een rondje liggen dat we samen een follicul noemen. De cellen noemen we daarom ook de folliculaire cellen. Naast de follicles liggen de parafolliculaire cellen, die ook wel de C-cellen worden genoemd. Dat zijn de cellen die calcitonine maken. Dat hormoon heeft een rol in de homeostase van calcium en fosfaat en staat eigenlijk los van de functie van de andere schildklierhormonen. Vandaar dat de rest van de video zal gaan over de schildklierhormonen T3 en T4. De folliculaire cel maakt het molecuul thyroglobuline en neemt iodide op uit het bloed. Dat zijn de twee ingrediënten die we nodig hebben. En dan gaan er of drie iodides aan het thyrioglobuline zitten, dat noemen we dan T3. Of 4 en dan noemen we het T4. Vervolgens wordt het opgeslagen binnen het follicol, waar een speciale vloeistof zit die we het colloïde noemen. De schildklier wordt aangestuurd door de schildklieras en dat gebeurt via de hypothalamus die het hormoon TRH afgeeft en hierdoor gaat de hypofyse TSH afgeven en in de schildklier zorgt dit ervoor dat het voorraadje schildklierhormoon wordt aangesproken. Hierdoor zal de bloedspiegel stijgen. En dat is dan weer de negatieve feedback naar de hypothalamus en de hypofyse als rem op het systeem. In de circulatie zitten T3 en T4 bijna allemaal gebonden aan eiwitten, meer dan 99%. Er is maar een heel klein deel vrij beschikbaar. Maar de gebonden hormonen kunnen hun functie niet uitvoeren. Dat kunnen alleen de vrije hormonen. Dit heeft meerdere redenen waarom dit zo werkt. De belangrijkste is dat er dus altijd een buffer beschikbaar is aan schildklierhormonen. Je kan de schildklier chirurgisch weghalen en pas na een week zal je daar last van krijgen. En ook blijft de bloedspiegel van vrije hormonen hierdoor heel constant, altijd fijn in het kader van homeostase. En de hormonen die vastzitten aan het eiwit overleven langer en dus werkt het veel efficiënter zo. T3 en T4 zijn hormonen die eigenlijk in al onze lichaamscellen actief zijn, vandaar dat ze heel veel verschillende functies hebben. Als de T3 en T4 aankomen bij de cel, gaan ze gewoon door het celmembraan heen alsof het er niet is. Deze hormonen zijn namelijk gemaakt van vet en kunnen dus heel makkelijk door het vette celmembraan heen. Bijna alle cellen zullen dan T4 omzetten naar T3, want dat is namelijk de stof die we eigenlijk nodig hebben voor het uitvoeren van de functie van de schildklierhormonen. Vervolgens binden ze aan een receptor bij het DNA in de buurt en hierdoor zal de transcriptie van specifieke genen veranderen activeren of juist inactiveren. Aanwezigheid van schildklierhormonen heeft onder andere als gevolg dat de stofwisselingssnelheid omhoog gaat. Er meer gluconeogenese plaatsvindt in de lever, oftewel het nieuw maken van glucose. Om bouwstenen te hebben voor deze gluconeogenese, worden er eiwitten uit de spieren en vetten uit het vetweefsel afgebroken. Deze reactie leidt bovendien tot de productie van warmte. En het is dus ook een van de mechanismen om onze temperatuur op peil te houden. Ook zijn schildklierhormonen onmisbaar voor feutale ontwikkeling en de ontwikkeling op kinderleeftijd, met name op het gebied van groei en mentale ontwikkeling. Dit wordt het beste weergegeven met de ziektes die voorkomen als er geen of te weinig schildklierhormoon aanwezig was tijdens de zwangerschap en in de kinderleeftijd. In gebieden waar ongeboren kinderen door jodiumtekort veel te weinig schildklierhormoon hebben gehad, komt de ziekte cretinisme voor. Dwerggroei veroorzaakt door een tekort aan jodium in het dieet van de moeder en later ook bij het kind zelf. Dit gaat gepaard met mentale retardatie en karakteristieke gelaatstrekken. In ontwikkelde landen zie je dit eigenlijk nooit, omdat er hier genoeg jodium in ons eten zit. Wel kan er door een genetische afwijking een kindje geboren worden zonder schildklier, maar dit zit nu opgenomen in de hielprik, want als we hier binnen een paar dagen achterkomen en de schildklierhormonen als medicijn kunnen geven, dan zien we een normale of een vrijwel normale ontwikkeling van de kindjes. En er zijn cardiovasculaire functies voor het schildklierhormoon. Zo zorgt aanwezigheid van te veel schildklierhormoon voor een snelle hartslag of zelfs hartritmestoornissen en hartfalen. Vanuit deze situatie kun je dan ook redeneren wat er gebeurt als iemand een aandoening krijgt met te veel schildklierhormoon, een hypertherioïdie of juist te weinig schildklierhormoon, een hypotherioïdie. Bij hypertherioïdie staat je lichaam dus te veel aan. Je ziet een snelle hartslag of zelfs hartritmestoornissen, kortademigheid, dorst, verhoogde eetlust, diarree, buikpijn, tremoren in de spieren, zweten, menstruatieklachten, nervositeit, prikkelbaarheid, depressie, slaapgebrek, een verhoogde lichaamstemperatuur en hierbij warmteintolerantie. Gewichtsdaling en moeheid Bij een hypotherioïdie staat je lichaam te veel uit. Je ziet een trage hartslag, juist obstipatie, snel koud hebben, een specifieke soort oedeem die we mix noemen, vaak op de scheenbenen, haarverlies, menstruatieklachten, gewichtstoename en moeheid. Beide kunnen meerdere oorzaken hebben, maar veel voorkomende oorzaken zijn de ziekte van Graves. Een auto-immuunziekte waarbij de TSH-receptor constant aanstaat en dus de schildklier constant schildklierhormoon naar het bloed pompt. Multinodulair struma, waarbij sommige schildkliercellen niet meer naar TSH luisteren en gewoon de schildklierhormonen zelf naar het bloed pompen. Therioiditis, oftewel een schildklierontsteking, waarbij door een virus de follicles kapot gaan en ineens dus alles vrijkomt in het bloed. En hypertherioïdie, veroorzaakt door medicatie oftewel een iatrogene iatrogenenhypertherioïdie, zoals door lithium of amioderom. Hypotherioïdie kan worden veroorzaakt door de ziekte van Hashimoto, een auto-immuunziekte waardoor de follicles worden vernietigd en dus kan er geen nieuw hormoon worden aangemaakt. Na een therioïditis, want dan heb je eerst dus die hypertherioïdie, maar vervolgens zijn al je voorraden op, waarna je dus daarna juist een hypotherioïdie krijgt. En ook iatrogeen, bijvoorbeeld naar verwijdering van de schildklier of naar bestraling. Mocht je oefenvragen willen maken over dit onderwerp, dan is de Juf Danielle Academie misschien wel wat voor jou. Meld je aan via www.jufdanielle.nl en krijg direct toegang tot de exclusieve video's en meer dan 2000 oefenvragen. Bedankt voor het kijken!